In deze video laat ik zien hoe je binnen een sectie subpagina's kan maken in de OneNote-app voor Windows 10. Je ziet hier een sectie losse notities. En deze sectie bestaat uit vijf pagina's. Maar die vijf pagina's wil ik eigenlijk anders rangschikken: Hoofdstuk 1 en Hoofdstuk 2 zijn in wezen de hoofdpagina's. En bij hoofdstuk 1 vallen deze twee pagina's daaronder. En pagina 2 heeft een nieuw subpagina, namelijk pagina 2b. Hoe kan ik dat nou voor elkaar krijgen? Met de rechtermuis kan ik klikken op deze pagina. En dan kan ik hier kiezen voor subpagina maken. Datzelfde doe ik ook met pagina 2. En ik doe dat ook met pagina 2b. Deze moet alleen nog een stukje verder, dus daar doe ik het eigenlijk gewoon twee keer. En wat je nu ziet gebeuren, is dat die pagina's allemaal een stukje opzij zijn geschoven naar rechts, zodat je duidelijk de rangorde ziet. En wat hier ook is gekomen, is een klein vinkje, waarmee je dit hoofdstuk ook dicht kunt klappen. Zo kun je eigenlijk een opbouw maken van uh, bepaalde lesstof in hoofdstukken en subpagina's, zodat alles heel duidelijk gerangschikt kan worden.